Iemand vraagt aan jou, wat doe jij eigenlijk? En je praat en je praat en je praat en, je praat en tien minuten later staat iemand je alleen nog maar glazig aan te kijken. Of misschien een half uur later heeft men nog steeds geen clue wat je nou eigenlijk precies aan het doen bent. Of misschien zijn ze al lang al weggelopen omdat ze zoiets hebben van, nou geen idee. Is dit het geval? Herken jij hier iets van? Dan is deze aflevering zeker voor jou. Hi! Mijn naam is Mariska van Heel, ik ben van Bespoke by You TV. Ik help netwerkmarketeers op weg in hun business en op social media, zodat zij hun dromen waar kunnen maken. In deze aflevering gaan we uh, in vijf stappen een elevator pitch schrijven, waardoor jij voortaan onder 2 minuten iemand jouw business of productverhaal kan vertellen. Dus blijf kijken! Dus geen elevator pitch. Waarom niet? Omdat ik, zoals ik in de vorige aflevering al zei, stront eigenwijs was. Mijn upline had zeer zeker uitgelegd dat het handig was om in, ja, eigenlijk in onder twee minuten een verhaal te hebben klaarstaan, liggen, klaar te hebben. Uh, zodat je kort en bondig iemand kunt vertellen wat voor product je bijvoorbeeld gebruikt of wat voor business opportunity je hebt te bieden. Zoals ik al zei, ik was heel erg eigenwijs en ik heb dus geregeld meegemaakt daardoor dat heel veel ja, toch mensen uh, afhaakten al eigenlijk na vijf minuten, want ik praat toch al langdradig. Dus ik was vrij snel kwijt en daarmee was vaak ook gewoon een kans verkeken. Om jou te boeren dezelfde fout te maken als dat ik heb gedaan, ga ik vandaag met jou in vijf stappen jouw Elevator pitch schrijven. Althans, ik ga hem niet schrijven, jij gaat hem natuurlijk schrijven. En dan denk je misschien, ja, maar uh, is dat niet een beetje een soort van verkooppraatje? Oké, okay. laat me je dit vertellen. Jij staat ergens en iemand staat een half uur tegen jou aan te praten over wat ze allemaal wel niet doen. Wat voel jij dan? Wat denk jij dan? Want waarschijnlijk ben jij na twee minuten al dat je denkt, hallo, come to the point, ik vraag aan je wat je doet... Ik vraag aan wat je me te bieden hebt. En je blijft maar praten, praten, praten, praten. Mee eens? Dus, jij vindt het fijn dat iemand jou in een korte tijd duidelijk maakt wat die persoon eventueel voor jou zou kunnen betekenen. Toch? Oké. Okay. Nou, laten we daar even van uitgaan, Want ik ga ervan uit dat je ja hebt gezegd hierop. En anders moet je daar misschien wel eens even goed over na gaan denken. Maar ik ga ervan uit dat je een ja had. Dus als jij het fijn vindt om op die manier benaderd te worden, of in ieder geval op die manier uh, uh, dat de mensen met je omgaan, dan is het dus logisch dat jij hetzelfde terug doet. Toch? Oké, okay, dus vandaar nu de vijf in vijf stappen een elevator pitch. En de eerste stap is, en je kijkt heel even op mijn uh, e-reader, uh, want die heb ik uh, eigenlijk altijd bij de hand, zodat ik in ieder geval de stappen correct aan je door kan geven. En zodat ik to the point blijf en. Uh, niet te langdradig wordt, want het feit dat ik dus een elevator pitch nodig had, heeft onder andere ermee te maken dat ik altijd heel erg afdwaal in mijn uh, gesprekken en met dingen die ik vertel. En dat is een hele leuke karaktereigenschap, maar het is ook soms een vervelende karaktereigenschap, omdat mensen zitten daar gewoon niet altijd op te wachten. Dus om voor jullie het over de elevator pitch te houden en niet af te dwalen, heb ik mijn trusty Iedereen waarin de punten voor mij vermeld staan. Dus, punt 1, wie ben jij en wat heb je hiervoor gedaan? Dus denk dan bijvoorbeeld aan, je uh, hey, zegt je naam, ik, mijn naam is Mariska en ik ben uh, ik ben eigenlijk langdurig ziek geweest hiervoor, dat is mijn verhaal. Maar voor jou kan dat zijn dat je uh, 20 jaar uh, bij Human Resources hebt gewerkt uh, misschien ben je al 15 jaar secretaresse, misschien ben je al 5 jaar uh, werkzaam in een kledingwinkel. Maakt niet uit, maak in ieder geval dat stukje, schrijf dat op. Wie ben jij en waar kom je vandaan? Oké, okay. dat is al wat heb je hiervoor gedaan. Dan de tweede. Wat gebeurt er in je leven waardoor je rond bent gaan kijken? Voor mij zou dat er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien, uh, dat ik na een, hart ontvar, uh, na een hartinfarct ontdekte dat ik een chronische hartaandoening had en dat ik zeg maar aan het experimenteren ben geweest met medicatie, maar dat was, ja, was iets wat gewoon niet werkte en daardoor ging ik op zoek naar alternatieven. Dan kom je bij de volgende vraag en dat is hoe hoorde je van dit bedrijf of van deze producten? Voor mij zou dat er dus zo uit kunnen zien uh, dat ik op zoek ging naar alternatieve manieren om verlichting te krijgen van de aandoening die ik heb. En dat ik via Instagram Danielle leren kennen, die mij liet kennis met essentiële oliën En sinds ik deze olie gebruik en nog wat andere natuurlijke supplementen, ben ik van een zielig hoopje mens veranderd in een zelfverzekerde netwerkmarketing bosberg. Nou, dat is mijn verhaal. Jouw verhaal ziet er natuurlijk anders uit. Daarbij wil ik gelijk eventjes uh, uh, ja, melden dat het misschien handig is, maar ja, niet misschien... Dat weet ik wel zeker, om een elevator pitch te schrijven op basis van je productverhaal en op basis van je business opportunity. En waarom? Omdat je in het leven altijd gewoon verschillende mensen tegen zult komen. En bij de ene zal het productverhaal veel beter aansluiten en bij de ander, en zeker bij iemand waarvan je denkt, wow, die wil ik echt heel graag in mijn team, eh, daar zal het businessverhaal veel meer aanspreken. Maar oké, okay, dat was even een side note. Even terug naar de stappen. Stap 4. Waarom wilde je hiervan deel uit gaan maken? Dus waarom wilde je deel uit gaan maken van het netwerk marketingbedrijf? Nou, voor mij zou dat er dus zo uit kunnen zien. Uh, het duurde niet lang, toen ik dus hey, na het gebruik van essentiële olie en de natuurlijke supplementen, dat ik dat ging delen met allerlei mensen. Want het was gewoon een wonder wat er met mij was gebeurd. En op een gegeven moment gingen mensen vragen van joh, was het bij jou wondertjes?" kan dat dan ook bij mij veroorzaken. En toen ik hoorde dat ik door te delen, dus alleen maar te delen en uh, mensen net zo enthousiast te krijgen als mezelf, dat ik daarmee geld kon verdienen, toen ging er voor mij echt gewoon een enorme deur open. Hoe, zat, hoe dit er bij jou uitziet, kan natuurlijk gewoon volledig anders zijn. Maar dit is zoals het bij mij eruit zou kunnen zien. Dus waarom wilde je hiervan deel gaan uitmaken. Dus vertel dat in zo kort mogelijke zinnen weer. En dan een laatste stap. Wat doet het voor je? Of wat gaat het voor je doen? Want uh, als je net begonnen bent in de netwerkmarketing dan heb je nog niet het verhaal wat het al voor je gedaan heeft. Zeker niet bijvoorbeeld als je mensen zoekt voor je business. Uh, ben jij nog maar een half jaar bezig dan heb je nog niet een verhaal dat je al uh, uh, verschillende reisjes hebt ge gemaakt met het bedrijf of dat je bepaalde rang hebt behaald in het bedrijf. Dat heb je dan nog gewoon niet. Dus vertel dan wat jij verwacht dat dit jou gaat brengen. Dat is eigenlijk even een verschil. Het is namelijk niet de bedoeling dat je een of ander lulverhaal op gaat hangen. Nee, je moet gewoon een eerlijk en open verhaal Stel jezelf ook gewoon kwetsbaar op wat is het wat jij denkt dat deze mogelijkheid, of dit product, jou gaat brengen. Daar kun je gewoon heel eerlijk over zijn. Daar hoef je hoeft niks aan af te doen. Dus ben je al langer bezig hierin, dan heb je al een verhaal als goed is. En als je dat niet hebt, dan kun je voor hetzelfde kiezen. Dan kies je ook voor wat je verwacht dat het voor je gaat doen. Bij mij ziet er dat dan als volgt uit. Met deze stap, en ik had gezegd dat de deuren dus voor mij in één keer weer open gingen. En met deze stap voor het beginnen van een business wordt het voor mij zelf, uh, nee, wordt het weer mogelijk om voor mezelf financiële vrijheid te creëren. En durf ik weer te dromen van een leven waarin ik weer wat kan betekenen voor een ander. Dat is voor mij wat ik weet dat deze business voor mij gaat brengen. Dat is zoals ik ook al ervaar dat het mij gaat brengen. Maar dit had ik al opgeschreven toen ik dit nog helemaal niet wist. Maar dat is wat ik ervan verwacht, dat is wat ik ervan hoop en waar ik voor aan het werken ben. Dus zo kun je dat op die manier zien. Oké, okay. ik zal heel even teruggaan naar het totaalplaatje. Zodat je een idee krijgt hoe dan zo'n elevator pitch eruit komt te zien. En mijn is, ik, ik heb hem ook daadwerkelijk getest met een stopwatch. Mijn duurt net 60 seconden, dus dat is het ideale... Ja, twee, twee minuten max is echt max, want weet je, mensen zijn gewoon na twee minuten alweer met iets anders bezig. En ja, dan, je wil ze eigenlijk zo lang mogelijk in de greep houden, zodat ze verder gaan vragen. Dus mijne zou er zo uit kunnen zien. Mijn naam is Mariska en, af, en de afgelopen jaren heb ik door gezondheidsredenen niet gewerkt. Na een hartinfarct en het ontdekken van een chronische hartaandoening waarvoor we geen medicijnen konden vinden die hielpen. En eigenlijk medicijnen die het alleen maar erger maakten ging ik op zoek naar alternatieve manieren om verlichting te vinden. Via Instagram ontmoette ik Danielle, die me kennis liet maken met essentiële olie. Sinds ik deze en nog wat andere natuurlijke supplementen gebruik, ben ik van een zielig hoopje mens getransformeerd in een zelfverzekerde netwerkmarketing Bosbeek. Het duurde dan ook niet lang dat ik iedereen om me heen vol enthousiasme vertelde over de wondertjes die ik in mijn leven heb gevonden. Dankzij deze producten en al snel werd mij gevraagd of er ook wolletjes voor hen mogelijk waren. Toen ik hoorde dat door te delen ik ook geld kon verdienen, ging er voor mij een deur open waarvan ik niet had gedacht dat die ooit nog open zou gaan. Met deze stap wordt het voor mij weer mogelijk om voor mezelf financiële vrijheid te creëren en durf ik weer te dromen van een leven waarin ik wat kan betekenen voor een ander. Dat is zoals mijn... Elevator pitch eruit zou kunnen zien. Zoals je ziet, zit er een klein stukje product in en een stukje, dus de opportunity. Dus het is ook mogelijk om een combinatie daarin te maken. Zoek gewoon wat voor jou het prettigst voelt en waar jij je het prettigst bij voelt. Zeg maar. Om deze pitch te schrijven, uh, vond ik ook echt lastig. Dus Wanneer je de freebie hebt gedownload, dan staat er een stap voor stap plan hoe je dit kunt schrijven. Maar dat wil niet zeggen dat dan gewoon maar alles op komt borrelen. Nou, ik gebruik daarvoor uh, om extra inspiratie te krijgen en om eigenlijk blokkades die ik in mijn hoofd heb en die eigenlijk ieder mens al heeft, en een wat meer dan de ander, uh, gebruik ik essentiële olie om die blokkades te Tijdelijk op te heffen of gewoon helemaal op te heffen en zeg maar de stroom van inspiratie uh, weer tot leven te wekken. Um, mijn favoriet daarvoor is Valor, dat is een, een mix. En de citroenolie is ook een hele fijne olie daarvoor. En die kun je gewoon diffuseren of je doet dus een druppel in je hand. En je inhaleert het een paar keer voordat je gaat zitten. Pak je pen, laat het gewoon lekker stromen zoals het komt. En begin gewoon eerst. Heel klinisch, met het beantwoorden van de vragen. En als je dat allemaal gedaan hebt, dan ga je het aan elkaar laten ja, koppelen. Niet laten koppelen, dan ga je het aan elkaar koppelen. En dan ga je de overtollige informatie eruit halen, zodat het dus toch onder de twee minuten gaat komen. Laat het daarbij voorlopig. Dan heb je in ieder geval een elevator pitch, want op het moment dat je een vrij regelmatig gaat, niet op een vrij regelmatig, op het moment dat je hem iedere dag gaat oefenen, zelfs een paar keer per dag gaat oefenen voor de spiegel. Uh, vertel hem tegen je man, vertel hem tegen je kinderen. Wanneer je onderweg bent van A naar B, je, uh, reciteer het. Reciteer het, volgens mij is dat geen woord. <laughs> maar in ieder geval, blijf het dan herhalen, herhalen, herhalen, gewoon hardop. Mensen die naast je zitten in de auto, die denken alleen maar dat je aan de telefoon zit, dus is lekker belangrijk. En blijf het net zo lang herhalen totdat het je eigen is, het verhaal. En je zult merken hoe vaker je het herhaalt, hoe meer je het aan gaat passen op wat gewoon bij jou past en bij jou hoort. Dus wacht niet totdat je elevator pitch perfect is. Dat is die gewoon namelijk nooit. Ga gewoon vandaag nog aan de slag, beantwoord de vragen en ga gewoon oefenen. En op het moment, hoe vaker je oefent, hoe meer het verhaal je eigen wordt en hoe sneller je het verhaal onder de knie zult hebben. Oké, okay. vraag, heb je eigenlijk al een elevator pitch en ben je misschien, uh, heb je hem gewoon nog niet gebruikt omdat je dus wacht totdat hij perfect is of denk je eigenlijk dat je hem gewoon helemaal niet nodig hebt? Dan ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig, naar, dus laat het even weten hieronder in de reacties en weet je, daar kan ik ook weer van leren en dan krijg ik ook weer input voor misschien een nieuwe aflevering voor Bespoke Televisie. Oké. Okay. Nog even een herhaling voor de freebie. Uh, dat is dus de gratis resource die je kunt downloaden. Waarin je dus de elevator pitch in vijf stappen zeg maar, uh, kunt uitschrijven. Dat is, uh, daar heb ik helemaal een mooi formulier voor gemaakt. Met vragen en ruimte om het te beantwoorden met een compleet blad. Waar je het dan aan elkaar kan koppelen en zeg maar, uh, ja, bij kan schaven zo vaak als je wilt. Ga dan naar www.wiespokebyu.com .nl forward slash download 2 Ik hoop dat je de informatie interessant vond en ik wil je onwijs bedanken voor het kijken naar Bespook Televisie aflevering Pitch Verhaal, eh, Elevator Pitch Verhaal natuurlijk. Eh, vond je dit waardevol? Vergeet dan niet om de YouTube-kanaal te volgen zodat je geen enkele aflevering van Bespook Bio Televisie meer mist en natuurlijk. Deel het met je mensen of met je team als je denkt dat het waardevolle informatie voor ze kan zijn. Dan zie ik je weer volgende keer bij de aflevering van Bespoke bij je televisie.